vandaag deze poncho haken dit is een babymaatje, maar onder de video en in de video staan de maten om te haken zodat jij hem ook aan kan uh, of kinderen peuters maakt niet uit dit is een hele leuke steek ik uh, ik noem hem de golfjes steek omdat hij zo mooi golft en ja het valt heel leuk het is wel een open steek um, maar dit ponchootje ja ik heb een kleine moutjes aan gehaakt um, dat leg ik in de volgende video uit maar uh, ja, nu gaan we gauw beginnen want deze poncho ja die heeft ik zal even tellen ja de eerste twee zijn dan de, is de boord en dan heb je 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik heb 9 toeren. Dus 9 toeren, daar maak je deze hele leuke poncho van. En dan gaan we beginnen. Tot zo. We hebben nodig een schaartje. Een stopnaald met een botpunt punt om draadjes weg te werken. Haaknaald of nummer 6 of nummer 5. Ja, dat ligt eraan hoe. Uh, los of strak je haakt en twee steekmarkeerders. Ik heb een bol uh, Royal van de Zeeman gebruikt, en dit is een promo bol geweest. En een promo bol van Zeeman, die heeft iets meer gram erop, maar wil je de baby poncho maken, een kleintje? ja dan red je het misschien met 50 gram maar ik zou een bol van 100 gram nemen en um, op die uh, promo bollen zitten 420 meter op en heel toevallig kwam ik aan deze wol maar ja meestal is dit niet nodig ik heb voor de baby poncho de promo bol gebruikt maar wil jij een gewone bol royal je hebt genoeg ik heb het toevallig hier twee van deze ponchos uh, gehaakt deze is op haaknaald nummer 5 en deze heb ik op haaknaald nummer 6 zie je dat het dan een heel verschillend resultaat geeft dus haaknaald nummer 6 of haaknaald nummer 5 je moet het gewoon altijd even uitproberen het is wel zo'n leuke steek. En hier met meerdere, dan kom je echt in die punt van die poncho. Maar ik ga even vertellen over de wol. Ik had dus de promobol, maar dit is dus hetzelfde als de Royal van de Zeeman. Of je pakt de Saskia van de Vibra en dan heb je gewoon aan één bolletje helemaal genoeg. Ik zal even uitleggen wat er op een promobol nu gebeurt. Um, je hebt dan 300 gram dus je hebt eigenlijk drie keer zoveel als op een gewone bol wol en hier zit, zit 420 meter op um, de promo bollen. wat kan ik er nog meer over vertellen um, deze is 75% acryl en 25% wol um, op de promo bollen staat hier staat 7 tot 8 um, Millimeter haaknaald, maar ik gebruik 5 of 6, dus normaal gebruik je eigenlijk een grotere haaknaald, maar ja, ik heb nu dus echt uh, kleiner gepakt, maar uh, ja, het scheelt natuurlijk altijd haak je los, haak je vast. Uh, deze steek noem ik de golfjeswaaiersteek, want hij kijk hier ga je meerdere, maar omdat hij en hij golft. En er zitten waaiers in. En het de leukste verrassing is, het zijn maar twee toeren die zich herhalen. Dus je doet eerst een toer met allemaal vier stokjes. En dan doe je een toer met stokjes En ja, dat leg ik dadelijk uit hoe je het precies in elkaar steekt. Maar het is wel zo leuk om te maken. En je hebt het ook zo klaar. In een avondje ben je klaar met deze leuke baby poncho, ik heb ook nog en ik weet niet of ik het zo goed kan laten zien de maten als je dus een heel klein ponchootje wil maken dan kom je ongeveer op hoofdomtrek 34 tot 37 centimeter um, en dan heb ik hier alle leeftijden zo van de twee jaar of van twee tot drie jaar of van drie tot vijf jaar. En dan heb ik de hoofdomtrek en ook de lengte van de mouwen. Dus um, ik zal deze maten uh, hieronder zetten, onder de video. Dus dan kan je altijd even nakijken welke maat haak ik nou. Want als je nu natuurlijk um, strak haakt dan heb je meer steken nodig om op die 41 centimeter te komen maar ik begin dus met die golfjes waaiersteek uh, hij is deelbaar door 8. en als voorbeeld maak ik een baby poncho van 56 steken en dan gebruik ik haaknaald nummer 5 dus hij is deelbaar door 8. En ik ga 7 keer 8, 56 steken opzetten. En je kan gewoon de Royal van de Zeeman gebruiken. En op hoeveel centimeter ik uitkom, dat ga ik dadelijk invullen. Want dat weet ik nog niet. Dus ik ga nu 56 steken opzetten. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik begin dus met een opzetlus. en ik ga iedere keer 8 steken tellen 1 2 3 4 5 6 7 8 en ik ga er nu 56 steken op zetten dus 7 keer 8 is 56 en dan ga ik eerst even meten hoe ver ik dan de hoofdomtrek heb want het moet natuurlijk om, de, om het hoofdje heen passen en heb je natuurlijk een grotere maat en een andere hoofdomtrek, dan zet je gewoon een meervoud van 8 steken dus dan zet je er weer 8 steken bij als je te kort komt of als je te veel hebt zet je haal je weer 8 steken af ik heb nu 56 centimeter opgezet en ik ga meten ik kom op hier op 40 centimeter, en als ik dan het papiertje erbij hou, dan kom ik op 40 centimeter. En dat is ongeveer voor kindjes van drie maanden. Wil je nu een maat groter hebben, dus tussen de drie en de zes maanden, dan zet je er weer acht steken bij. En dan is de hoofdomtrek ongeveer 41 tot 43 centimeter. Zo kan je iedere keer een grotere. Poncho haken, je sluit de ring in de eerste steek. En ik heb nu haaknaald nummer 6 gebruikt. En het is wel makkelijk om op te zetten, maar haak je nu strak, blijf je met haaknaald nummer 6 haken. Maar haak je wat losser, dan gebruik je wel uh, voor de steek op te zetten haaknaald nummer 6. Maar om te haken pak je een nieuwe haaknaald en dan pak je nummer 5. Als je de toer gesloten hebt met een halve vaste, dan pak je een kleinere haaknaald. Ik heb haaknaald nummer 5. En dan begin je de eerste toer met 2 lossen. 1, 2. Dan gaan we de eerste toer, dus dat wordt gewoon helemaal rond. Gaan we in elke steek, en is heel makkelijk nu want um, je hebt natuurlijk met haaknaald nummer 6 die opzet ketting gemaakt en we gaan nu halve stokjes maken en halve stokjes maak je omslaan, je steekt in, je de, trekt de draad door en je slaat om en je gaat door alle drie de lussen dat is een half stokje. en dan zie ik je op het einde hier van toer 1, dan zie ik je weer terug, tot zo en op het einde van de toer dan kijk je even heel goed of je of je um, toer niet gedraaid zit, dus je je ligt hem zo neer dat je de begindraad hier naar onder kan trekken en dat je echt aansluit en dat je zo ook over je hoofd de poncho kan maken en dan sluit je de toer, even nog een halve vaste zie ik in deze steek en dan sluit je de toer in de eerste tweede derde losse je haalt je draad op en je trekt door alle lussen zo en dan heb je toer 1 zo af en dan begin je weer dan beginnen we aan toer 2 weer met 2 lossen. omslaan en in elke steek gaan we weer een half stokje maken 1 Zie je? Dus je steekt in, je haalt je draad op en je slaat om en je gaat door alle drie de lussen. Je trekt een beetje je, je werk naar beneden zodat je meer ruimte krijgt om je haaknaald. Zeg maar. En één keer door die drie lussen te krijgen. minste zo doe ik het en ook gewoon lekker je haakwerk losjes vasthouden en op het einde hier einde van toer 2 dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het einde van de tweede toer en we sluiten de toer 1 in de tweede Lossen halen om en we gaan de toer sluiten met een halve vaste. We beginnen toer 3 met 3 lossen 1, 2, 3. We gaan we baaiertjes maken dus omslaan op de 1 2 3 stokjes 3 halve stokjes sla je over en op de vierde steek dus 1 2 3 op de vierde steek hier gaan we 4 stokjes maken in diezelfde steek hier gaan we 4 stokjes in maken Ik heb het patroon ook uitgeschreven. Het is een kooppatroon. Als je dat wil bestellen, dan kan je um, via messenger mij bereiken of via iedereen kan haken het hotmail.com. Maar we zijn nu met toe 3 bezig. 1, 2, 3, 4 stokjes. Dan sla je weer om en we slaan weer 1, 2, 3 halve stokjes over en in die vierde steek. Daar gaan we weer vier stokjes in maken. Dan gaan we weer een, twee, drie overslaan en in de vierde daar gaan we weer vier stokjes in maken en zo maken we heel toe 3 af en dan zie ik je op het einde hier dan zie ik je weer terug tot zo we zijn nu op het uh, bijna op het einde van de derde toer en we gaan nu 1 2 3 in de vierde weer stokjes maken maar we maken geen 4 we maken 3 stokjes 1 2 3 en we sluiten toer 3 gaan we in de grote opening we halen de draad op en we halen ze door de, de draad door de lus, zie je? Dan krijg je hier ook een groepje van 4 en heb je toer 3 gesloten. Dan gaan we nu de steekmarkeerders pakken. En ik zet een steekmarkeerder intussen, die tenminste meteen in de eerste opening. Dus hier heb je steekmarkeerder, en we gaan nu groepjes stellen. Dus we gaan nu kijken hoeveel groepjes we hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En aan de andere kant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hebben we. Dus we hebben 7 groepjes aan elke kant. En dat betekent dus dat je nog één steekmarkeerde pakt. En dan pak je de helft. Zo. Dan heb je nu een grotere poncho. Dan doe je ook weer die groepjes stellen. En hier worden de meerderingen gemaakt. En ik zal eventjes nog het voorbeeld erbij pakken. Kijk. Ik leg hem even zo neer. Zodat je ziet waar die meerderingen dadelijk komen. Ik heb hier dus iedere keer de steekmarkeerders en het loopt zo uit dus je poncho loopt eigenlijk helemaal zo uit maar we gaan hem recht leggen en dan leg je die punten op elkaar en dan krijg je die leuke poncho dus hij wordt aan twee kanten gemeerd. en dan leg ik hem nog een keer zo zoals jij hem gaat meederen. En dan gaan we dadelijk hier de meerdering maken aan de kant van de uh, steekmarkeerder. En dan gaan we nu beginnen aan toer 4. Tot zo. We beginnen nu aan de vierde toer met drie lossen. 1 2 3 En we gaan nu op deze punt een meerdring maken en we beginnen met drie stokjes in die eerste opening. 1 dus in die eerste opening zetten we drie stokjes. 2 3 en dan telt die eerste, die telt mee als begin stokje dan gaan we 3 lossen maken 1 2 3 en dan gaan we 4 stokjes weer in deze opening maken 1 2 3 4 Je pakt de steekmarkeerder en die gaan we in deze opening zetten. En dan is dit je eerste meerdering van toer 4. We hebben nu de meerdering gemaakt in het begin van de toer en nu gaan we reliefstokje maken in het eerste stokje. We gaan we een relief stokje maken en we steken eigenlijk om het stokje heen dus je, stek, je haalt je draad om en je gaat om het stokje heen een relief stokje maken dan sla je deze over en ga je in het midden dus van het groepje ga je um, drie stokjes maken 2 je maakt drie losse 1 2 3 en dan ga je weer in deze opening drie stokjes maken 1 2 3 Omslaan je pakt de laatste hier ga je een relief stokje maken dus van het groepje pak je de laatste en een relief stokje dus je steekt weer achter het stokje in je haalt je draad op en je maakt je stokje af zie je dan heb je je eerste ja ik noem het de golfje steek heb je je eerste steek al af en de hele toer werkt zo tot bij deze steekmarkeerder, hier gaan we natuurlijk weer een meerdering maken maar nu gaan we nog even oefenen Dus in dit groepje van 4 hier ga je je relief stokje maken en in het midden hier, hier ga je je drie stokjes maken Eén Drie 3 3 lossen en weer drie stokjes in diezelfde opening. 1 2 3 en in die laatste pakken we weer een relief stokje, dus je steekt achter het stokje, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, en dan heb je tweede golfje steek alweer klaar. Het is echt heel mooi om te zien ga er nog één meedoen, omslaan om het stokje heen van het eerste groepje, je draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan deze sla je over, dus in het midden van het groepje, daar maak je 3 stokjes 1, 2. Drie. Dan drie losse. Omslaan. En we gaan weer drie stokjes in die middelste opening maken. Twee. We gaan in deze laatste gaan we weer een relief stokje maken, zie ja? je, en we hebben er alweer drie af van het uh, golfjes waaiersteek. De golfjes waaiersteek, ja, heel mooi. En we gaan verder totdat tot we bij de volgende eraan komen Hier, en dan zie ik hier dadelijk zie ik je weer terug, tot zo! we zijn nu aangekomen bij de steekmarkeerder en we zitten nog in dit groepje, dus so ik maak nog even die laatste van het groepje als relief stokje af en bij die steekmarkeerder gaan we iedere keer meerdere dus we gaan nu hier in deze opening van de steekmarkeerder gaan we drie stokjes maken 3 we maken drie losse 1 2 3 en we gaan weer in deze opening drie stokjes maken 1 2 3 Steekmarker eruit. En die zet je dus in die nieuwe meerdering. Dit is dus je meerdering aan de zijkant. Zie je? Dus dit zijn je meerderingen. Dit is je achterkant. Je draait je werk een beetje weer en nu ga je weer in die groepjes hier, dit groepje pak je weer je eerste op als relief stokje deze sla je over je pakt het midden daar ga je weer 3 stokjes in maken 1 2 3 3 lossen en weer in diezelfde opening, 3 stokjes en in die laatste nog een relief stokje. Gaat het te snel, dan zet je de afspeelsnelheid langzamer. omslaan je pakt weer de eerste van je stokje van je groepje als relief stokje dan sla je deze over de tweede en in het midden weer een groepje van drie stokjes drie losse en weer in het midden drie stokjes 1 2 3 en nog op de laatste een relief stokje en hier dit is je meerdering en het komt er echt heel leuk uit te zien het is echt een golfjeswaaiersteek en dan zie ik je op het einde van de vierde toer, dan zie ik je weer terug, tot zo nu zijn we bijna op het einde van de vierde toer en we hebben hier nog een groepje van drie we gaan dus in de eerste een een maken we slaan deze over we maken hier in die opening weer 3 stokjes Drie. Drie 3, 3 lossen. één, twee, drie. En weer een groepje van drie stokjes in die opening. 1, 2 3 en nu gaan we uh, de toer sluiten En die gaan we sluiten hier in die eerste steek met een halve vaste je haalt je draad op en je haalt hem door twee lussen Dan heb je een halve vaste heb je de toer gesloten en nu gaan we naar de volgende toer Toer 5. En nu gaan we in die volgende steek gaan we de draad ophalen en we halen hem weer door twee lussen, dus weer een halve vaste in de volgende steek. Draad ophalen en we nemen de draad eigenlijk mee naar die steekmarkeerder. En we gaan we in de opening, daar pakken we de draad mee op en we maken we halen de draad door de lus heen, kijk en nu zijn we bij toer 5 we gaan beginnen aan toer 5 en toer 5 beginnen we met 3 lossen 1 2 3 dan gaan we 3 stokjes in deze opening zetten, waar deze marker in zit. 1 2 3 Dat ziet toe 5 zo uit om te beginnen. Dan 3 lossen. 1 2 3 En dan gaan we in deze opening 4 4 stokjes maken: 1, 2, 3, 4. Dan pak je weer je steekmarkeerder en die ga je hierbovenin zetten, dus hier zet je weer je steekmarkeerder in en als je dit klaar hebt dan gaan we dus in die groepjes maken in die openingen dus we gaan meteen door naar deze opening in toer 5 en daar gaan we 4 stokjes in maken 1 2 3 4 dan we gaan we weer naar die opening. Elke punt gaan we vier stokjes inzetten. 1 twee, drie, vier. dan gaan we in toer 5 nu door met die vier stokjes tot we bij de marken zijn en dan zie ik je dadelijk hier zie ik je weer terug tot zo we zijn op het einde van de vijfde toer hier dit is het einde en we sluiten de toer hier tussen die is drie lossen en het stokje in met Een halve vaste. Dus toer 5 sluit je met een halve vaste. En dan zie je dan zie je weer heel mooi die groepjes van 4. En dan gaan we nu naar toer 6. We beginnen nu aan toer 6 met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan zetten we hier tussen die, die eerste, tweede, hier tussenin zetten we weer drie stokjes. 1, 2, 3 drie losse, drie en weer drie stokjes in diezelfde opening, twee, drie. Nu hebben we dus um, lossen losse gedaan, begin van toe 6, 3 stokjes, 3 losse en 3 stokjes en nu gaan we weer hier waar die marker in zit in deze laatste, hier gaan we een relief stokje maken en nu gaan we in de opening van de marker 3 stokjes zetten 3 losse en 3 stokjes twee, drie, drie losse, één, twee, drie en weer drie stokjes, 1, 2, 3. We gaan nu verder naar de. Hier hebben we de meerdering gemaakt. Hier is de punt. Hier heb je dus ook je steekmarkeerder. En nu gaan we weer verder in deze middelste met 3 stokjes, 3 lossen en 3 stokjes. en drie losse en weer in diezelfde opening even het troontje wegleggen drie stokjes en je maakt weer een relief stokje op het laatste stokje zo ga je alle groepjes af totdat je weer hier bent bij het begin van de toer, en dan uh, gaan we aan toer 7 beginnen. Tot zo, we zijn nu aan het einde van de zesde toer. Ik heb hier nog een groepje: hier een relief stokje, 3 stokjes, 3 losse, 3 stokjes, en nu maken we nog een. Relief stokje, en we sluiten de toer tussen deze twee in, dus tussen de begintoer en de drie stokjes. Daar sluiten we de toer. En nu gaan we de draad meenemen in de volgende steek: draad omslaan en weer meenemen, draad omslaan en meenemen, insteken, draad omslaan. En meenemen, en dan beginnen we hier toer 7. En toer 7 is hetzelfde als toer 5, en toer 8 wordt hetzelfde als toer 6. Dus iedere keer heb je dezelfde toeren: je begint dus met 3 lossen, dan 3 stokjes. dan Heb je hier al het eerste groepje gemaakt, en dan gaan we over naar de steekmarkeerder. En dan gaan we weer 4 stokjes maken. En omdat we in de punt zijn hier met de steekmarkeerder, doen we 3 losse en weer. 4 stokjes. 1 2 3 4. Steek maar keer eruit. En je ziet dat iedere toer, het is gewoon iedere keer hetzelfde. Dit is toer 7, toer 6 is hetzelfde als toer 4. En toer, um, ja, dit is toer 7, is weer hetzelfde als toer 5. En dat zijn weer die 4 stokjes. Dus ja, het herhaalt zich iedere keer. Nu ga je weer in elke opening 4 stokjes maken. Oh. Dus toer 7 is 4 stokjes. En dadelijk toer 8 ga je weer die groepjes maken tussen die vier stokjes in en je verzet elke keer op de hoeken je steekmarkeerder. ik zal het voorbeeld nog even laten zien dit is het voorbeeld en Ik pak nog even de centimeter en als je klaar bent dan ligt het eigenlijk zo zo ligt het maar je moet zorgen dat de lange punten op elkaar gaan liggen. En dan heb je ook echt die poncho. En ik maak even de lengte. De lengte is 18 centimeter. En de schouder is ongeveer 14 centimeter. Dit was weer een video van iedereen kan haken. Graag duimpjes omhoog, abonneren, hier op mijn foto klikken. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Tot ziens!